En is het jou of jullie gelukt het mysterie op te lossen? Je hebt in totaal 7 minigames gespeeld. In verschillende games heb je geleerd waaruit de cloud is opgebouwd, het belang van groene stroom gezien en het belang van goede beveiliging ontdekt, een marketing slogan bedacht en gezien dat alle servers in verbinding staan met de hoofdkamer, kennis gemaakt met verschillende soorten data en uiteindelijk de quiz gespeeld. Zo heb je ontdekt wat een datacenter is. Een datacenter is een extra beveiligd gebouw met een duidelijk doel. Ervoor zorgen dat computerservers met digitale programma's 24 uur per dag blijven werken. Dankzij datacenters kun je thuis gamen, met een bankpas betalen of YouTube kijken. Naast data zoals muziek, video's, social media, wordt er ook data opgeslagen die gebruikt wordt door politie, scholen en ziekenhuizen. Alle informatie van een bedrijf, bijvoorbeeld Twitch, wordt opgeslagen op servers. En het bedrijf heeft veel opslagruimte nodig voor deze computerservers. En omdat ze deze ruimte niet zelf hebben, gaan ze naar een datacenter. Nog een reden waarom een bedrijf naar een datacenter gaat, is dat een datacenter goed beveiligd is. Hierdoor kun je er prima geheime of belangrijke informatie opslaan. Je kunt een datacenter namelijk niet zomaar naar binnen. Er staat een groot hek omheen met beveiligingscamera's. Overal zit een alarmsysteem op. Op alle deuren, maar bijvoorbeeld ook op het dak. Zo kan er ook niemand met een drone bij het datacenter komen. Omdat er veel servers in het datacenter staan, wordt het er erg warm. De ruimtes waar deze servers staan moeten kouder gemaakt worden. Dit doet een datacenter door koud water uit de grond te pompen en te gebruiken in een systeem dat de temperatuur regelt. Zoals bijvoorbeeld een airconditioning. In de zomer is het water uit de grond te warm en wordt het water opgeslagen, zodat je het in de winter weer kunt gebruiken. Wanneer een datacenter toch ruimtes wil koelen en het grondwater te warm is, dan zijn er aparte machines op het dak. Deze helpen om het water nog meer te koelen. Een datacenter gebruikt veel energie om alle servers te laten werken. Het is daarom belangrijk dat dit zo duurzaam mogelijk is. In een datacenter is namelijk altijd elektriciteit nodig. Het is dus belangrijk dat dit groene energie is. Nou, wil je nog meer over datacenters ontdekken, kijk dan bijvoorbeeld een van de onderstaande clips een dag uit het leven van een datacenter-engineer of maak een virtuele rondleiding door een datacenter. Leuk dat je hebt meegedaan en tot een volgende missie.